Kies voor beter water. Kies voor uzelf. Stem daarom op 20 maart op 50PLUS, lijst 8. Wilt u straks wonen in Amersfoort aan zee of gewoon hier in onze eigen regio? Dan moeten we nu wat gaan doen aan de dijken. En daarom stem AWP, lijst 9. Stem op die groene kikker. Het CDA Waterschap Hollandse Delta staat voor een waterschap dat we willen doorgeven. Jij toch ook? Water. Soms te kort, vaker te veel. Iedereen voorzien van de juiste hoeveelheid en kwaliteit en daarbij zorg dragen voor de aarde en de toekomst van onze kinderen. Dat is waar we als ChristenUnie voor staan. Hollandse Delta Natuurlijk wil onze leefomgeving redden van de zogenaamde milieudeskundigen en de inefficiënte windmolenparken. 20 maart, 10 zetels voor Hollandse Delta Natuurlijk, lijst 10. Stem 20 maart, PvdA. Want de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen en er moet kwijtschelding zijn voor mensen die minder geld hebben. Kiest u voor een vaste waterkoers? Stem dan op 20 maart op lijst 6, SGP, Wim de Jong. De VVD is lokaal en deskundig, staat voor betaalbare duurzaamheid. Stem dus 20 maart VVD bij de waterschapsverkiezingen. Water natuurlijk, werken met de natuur. Want groen is gezonder, groen is genieten en groen is op den duur ook goedkoper. Water Natuurlijk, lijst 5. De Waterschappartij Hollandse Delta is een echte lokale partij die zich bezighoudt alleen met uw belangen van dit waterschap, zonder politiek gekonkel. Dus stem op de Waterschappartij Hollandse Delta.